Ik ben heel blij met alle belangstelling, want ik heb heel veel nou, reacties al gekregen en vragen die mensen stellen. En, nou, het is echt mijn bedoeling om jullie een hart onder de riem te steken en inspiratie. En vanuit mijn als, als, uh, 16-jarige ervaring als ondernemer. En, nou, gewoon hele goede ideeën die jullie heel goed kunnen gebruiken. Die wil ik jullie delen. En... Ik zie veel uh, angst. Dat is ook uh, rouw en dat snap ik helemaal. Dat uh, voel ik ook. En ik denk dat angst helemaal niet nodig is. Ja, dus dat, uh, Als ondernemer kun je wendbaar zijn. Kun je mensen. Ja, kun je een, een, een keerpunt maken waar je zelf ook misschien nog heel veel aan hebt. Nou, ik denk dat het heel goed kan zijn, ook voor jezelf, deze periode. En um, ja, een pivot noemen ze dat, hè? Dus dat een koerswijziging. Dus dat je iets verandert, waardoor je heel erg uh, hot bent voor klanten. En wat kun je precies doen? Want ik, ik zie gewoon heel veel mensen die verkopen nog heel goed. Hè? Dus laten we beginnen met het basisidee Is dat uh, behoeften van mensen altijd blijven bestaan, ook in crisistijd. En... Um, dus je zou kunnen zeggen, zelfs in de diepste recessie blijven mensen, wordt grootste gedeelte gewoon uh, kopen. Ze hebben dingen nodig, omdat ze gewoon dingen nodig hebben. En, um, en daar, daar, daar kun je gewoon van uitgaan. 75%, 75 van de economie blijft altijd in stand, omdat mensen gewoon doorgaan om te kopen. En ze kopen misschien wel andere dingen dan eerst, maar ze blijven dat doen. Dus in die zin, als je gewoon aansluit op die behoeften, zal er altijd plaats voor jou zijn als ondernemer. En, en dus dat vertrouwen wil ik je gewoon geven. En um, dit, is gewoon, dit staat als een huis. Je, je kan niemand iets uh, ja, van zeggen, zal ik maar zeggen. En, um, ja, en, en dan richt je natuurlijk op de, op de belangrijke behoeftes van mensen. Maar, maar dat zou je kunnen zeggen, dat was al de hele tijd belangrijk hè, voor deze recessie. En dat is al wat wij altijd al tegen onze klanten zeiden, je moet iets, iets bieden wat, wat mensen echt nodig hebben wat heel urgent voor ze is. En, uh, en alle, al, alle andere dingen zijn luxe. En dus dat, uh, dat doen mensen dan niet. Dus richt je op de grootste behoeften van mensen en dat heeft altijd mee te maken met overleven. En... Uh, en dus, dus geld verdienen, geld besparen, dat, dat blijft. En voor iedereen die zich daarop richt, heel veel ondernemers richten zich daar nu al op, want je, want je ziet dat daar de grootste kansen liggen. Maar dat blijft gewoon. Dus blijven ondernemers die willen investeren omdat ze dingen nodig hebben. Grote bedrijven blijven bestaan en ze moeten investeren in hun medewerkers. En dat, een vriendin van mij werkt voor grote banken en grote farmaceutische bedrijven er blijft gewoon werk hebben ja, want de investeringen gaan gewoon door uh, tijdsbesparing blijft belangrijk voor mensen mensen allemaal tools in hebben vaardigheden en uh, gezondheid blijft ontzettend belangrijk voor mensen daar zal altijd ja, investering in gedaan worden ook sociale behoeften blijven ja, dus mensen willen investeren in goede relaties in liefdesrelaties, in team samenwerking. Dat zijn dingen die altijd overeind blijven. En daar ga je dus iets mee doen. En wat ook belangrijk is om te weten, is dat de high-end klant altijd overeind blijft. Er is dus altijd een groep mensen die, die eigenlijk niet zo geraakt wordt door, door recessie. En als je daarop richt, dan blijft jouw bedrijf gewoon het goed doen. Dus dit is even mijn uitgangspunt, maar wat moet je dan doen? Want ik zie natuurlijk heel veel mensen die in een soort stress schieten, eh, angst hebben. Eh, wat ik zie is dat mensen gratis hun product gaan aanbieden, hun dienst. Vanuit het idee, eh, nou dan moeten mensen geen geld uitgeven, denk ik. Dan help ik ze, want dan hoeven ze geen geld uit te geven. En de vraag is of, dat, of je daarmee mensen helpt. Eh, ze, Misschien help je ze juist door ze wel geld uit te laten geven. Wat ik ook zie is dat mensen zoiets hebben, ik, ik ga mijn prijs verlagen, ik ga mijn prijs halveren. Misschien uh, is het dan me, voor mensen wel te doen. Um, maar dat is niet per se zo. Ik zou voorop stellen dat je mensen gewoon het beste wil, de beste manier wil helpen. Daar kom ik zo meteen op terug. Ehm... Um, nou, wat je natuurlijk ook ziet is dat mensen heel erg hebben, nou, ik ga helemaal online en uh, dat, dat is helemaal terecht natuurlijk op het moment dat uh, fysiek samenkomen heel lastig is. Hoewel ik dus uh, van de week in het coachhuis was en daar waren dus heel veel mensen aan het coachen nog steeds, hè, fysiek, maar dan één op één. Dus dat blijft ook gewoon doorgaan. Um, hè, maar wat ik zie is de neiging om te compromitteren. Dat doen mensen vanuit angst en schaarste zal ik maar dit zal ik toch maar dat of laat ik niet meer dat doen maar dat en eigenlijk wil ik jou uit die houding halen en want wat echt zou kunnen en wat ik want ik heb natuurlijk zelf in de loop der jaren nou heel veel gezien en zelf meegemaakt hè? want ik ben 16 jaar geleden begonnen om zzp'ers te helpen om klanten te vinden en ik weet nog dat er we, we kwamen bij een ondernemersnetwerk en zo, dat heel veel mensen tegen mij zeiden, nee, dat moet je zeker niet doen, want die ZZP's die kunnen niet investeren. En, en daar was die persoon kennelijk zelf tegen opgelopen. Maar ik had zoiets van, ja, ik, ik heb behoefte aan mijn dienst, dus ik kan me voorstellen dat anderen dat ook hebben. En ik heb me dus eigenlijk niet zoveel van aangetrokken en ben het gewoon gaan doen. En, maar je denkt dus vaak, je kunt iets als een excuus gebruiken. Zo van, oh, zzp's doen dat niet. En dan ook niet aanbieden. Dat kan nu nog steeds. hè, dat je denkt, van door corona gaan mensen het niet doen. En dan ga je het ook niet aanbieden. En dan word je niet zichtbaar ermee. En als je het niet aanbiedt, en je wordt niet zichtbaar, dan kunnen mensen het ook niet kopen. Zo, zo simpel is het. Maar dan heb je het eigenlijk als een excuus gebruikt. En je kunt heel veel dingen als een excuus gebruiken. En dus, uh, ik heb in de loop der jaren heb ik heel veel excuses zien langskomen van mensen. Bijvoorbeeld, uh, ik sprak een keer iemand die zei, nou, nou ik ben te oud om uh, te markten. Dus uh, dan willen niemand meer dat. Nou, het is absoluut niet zo dat dat een excuus hoeft te zijn. Uh, sommige mensen vonden zichzelf te dik. Ik heb ook mensen gesproken die vonden zichzelf te dik en te oud. Dus het kan allemaal een reden zijn om het niet te doen, om het niet aan te gaan. Maar ook om afwijzing uit de weg te gaan. En dan te denken dat het daardoor komt. Maar ook nu geldt, blijf jezelf aanbieden met iets fantastisch. Ga het niet uit de weg. Gebruik het niet als een excuus, maar je wordt juist heel slim. Dan ga kijken wat mensen echt nu het beste werkt. Um, dus ik, ik zou juist, hè, dus mijn, mijn uh, belangrijkste idee van vanmiddag is juist omgedraaid te denken. Wat hebben mensen nu nodig? En wat helpt ze het beste? En ga niet compromitteren in je aanbod. Want nog steeds geldt de wet dat mensen geld over hebben voor hetgene wat ze het allerbelangrijkste vinden en wat ze het beste helpt. En dat is nu nog steeds zo. En, en wat dan echt heel erg belangrijk is, want hoe bepaal je dat, uh, nou wat mensen dan nu nodig hebben. En dan, je gaat natuurlijk uit van die basisbehoeften die mensen hebben. Je gaat ervan uit hè, dus dat ze iets nodig hebben wat ze het allerbeste helpt. Maar ik zou ook zeggen, ga uit van je eigen verlangen nog steeds. En dat is niet uit uh, softigheid, zal ik maar zeggen. Ik denk dat in jouw verlangen een enorme kracht zit. En als jij iets gaat doen, wat je eigenlijk al de hele tijd wilde doen, maar niet gedaan hebt nog, omdat je het bijvoorbeeld niet durfde, maar nu denkt ik, dit is het moment om het wel te doen, dat daar heel veel kracht in zit. En dus dan, dan ben je het meest enthousiast over je aanbod. Vergelijk dat met een, een aanbod waarin je compromitteert, Wat je eigenlijk niet wil doen, waarbij je... Heel veel weggeeft tegen een hele lage prijs of zoiets. Daar zit geen kracht in. Dus dat verkoop je ook moeilijk. Echt waar, het is, het is niet gemakkelijker om iets duurs te verkopen dan iets goedkoops. Als mensen het niet willen, dan maakt het niet uit wat de, wat de prijs is. Maar het zit er maar juist in dat je overtuigingskracht hebt. Dat je zelf super enthousiast bent over jouw aanbod. Er helemaal in gelooft. En dan kun je het op de beste manier verkopen. En je gaat dus zeggen kijken, wat is de beste klant hiervoor? Voor mijn idee. Wat is de klant die het snel kan terugverdienen, die al op weg is naar het doel waar ik hem bij kan helpen. En kan ik die vinden, die klant. Ik ga die klant benaderen heel direct. Dus ik. Je richt je eigenlijk op, de, op wat je het leukste vindt om te doen. Wat voor jou misschien ook een enorme koerswijziging is, waar je heel erg blij mee bent. Ik, nou, ik kan mijn eigen voorbeeld noemen. Ik ga dus zelf in, in Amerika gaan we ons aanbod doen, gaan we onze dienst lanceren. Maar dat is dan Holy Spirit Business, noemen we dat. En het lijkt me ook gewoon superleuk om, om mensen die dus in, in Nederland het ook willen. Want ik denk dat er internationaal gewoon heel erg veel kansen liggen voor Nederlanders. Juist omdat het zo'n klein landje is. En het lijkt me gewoon leuk om mensen internationaal te gaan helpen. En daar heb ik dus uh, vorige week heb ik een, uh, een aantal checkjes daarover gestuurd naar mensen. En ik heb dus een aantal gesprekken. Dus mensen hebben zoiets, nou oh, dat is wel een, een heel goed idee. Voor sommige mensen is het gewoon heel erg passend om dat te doen. Maar ik ben er heel erg enthousiast over, dus ik ben er gewoon aan het werken. Dus ik vind het gewoon leuk. Maar dus dan, dan kan ik mensen ook overtuigen. In plaats van dat ik helemaal in de put zit en iets aanbied wat ik eigenlijk helemaal niet wil. En, hè, dus ik, ik hoop dat dit jullie inspireert hè, om, om ook zo te denken. Wat, vind, wat wil je het liefste? En voor wie is dat het beste aanbod? En hoe kan ik zorgen dat het een no-brainer wordt? Wat maakt dat die klant er ja tegen zegt? Ook op, vraag je een goede prijs. Wat maakt. Uh, dat hij bijvoorbeeld op de snelste manier kan bereiken. Ja, het resultaat wat je biedt. Dat hij het in, met de minste moeite kan doen. Misschien kan je iets van hem overnemen. Wat hij niet meer zelf hoeft te doen. Waar hij altijd heel erg tegenop zag. En het telkens niet deed. En nu doe je dat voor hem. Of je laat het door iemand anders doen. Dat kan het echt heel aantrekkelijk maken. Dus dat uh, ze snel iets... Uh, kunnen bereiken een hoog resultaat, een grote transformatie. En want we weten, als we mensen echt helpen hun dus te verwezenlijken, dat dat goud waard is voor ze. Um, even kijken. Dan is, hè, want veel mensen gaan natuurlijk online, wat op zich heel erg goed is. En ik denk um, dat je heel veel waarde kunt toevoegen online. Ik, ik heb zelf mijn bedrijf al 16 jaar online. En het heeft enorm veel waarde toegevoegd. Hè? Dus denk niet dat je als je een online programma gaat aanbieden of zoiets, dat het dan goedkoper hoeft te worden. Want het kan heel goed high-end. Dan wil je ook het idee meegeven dat als je online gaat, dat, dat je niet het, je hele bedrijf moet omgooien met goedkope producten. Dat is per se niet zo. Want mensen willen nog steeds goede waarde. Maak er iets high-ends van. Maar je kunt... Nu zeker in deze tijd leveren via Zoom, via Skype, via dit soort middelen, Facebook Live. Thema-naar vind ik nog steeds heel erg goed. En dus je kunt je dienst online leveren. Mensen krijgen de ideeën. We zijn allemaal dienstverleners. Het gaat om ideeën die mensen krijgen, kennis. Die kun je online overdragen. In de meeste gevallen. Niet altijd, misschien, misschien massages dat dat niet kan. Maar dan kun je misschien de waarde van een massage op een andere manier overdragen die wel online kan. Dus je denkt meer in resultaten dan in de manier waarop. Maar denk dus niet dat mensen geïnteresseerd zijn in online op zichzelf. Dat is echt een grote volkuil. Dat zie je meteen gebeuren eigenlijk. Mensen denken, oh dan ga ik het online maken en dan willen mensen het wel kopen omdat het online is. Maar niet, dat is niet zo. Mensen kopen het niet omdat het online is. Maar mensen kopen iets omdat het waarde heeft voor ze. Dus ik zie dat uh, online gewoon als een middel, ik zou het niet eens erg benadrukken in je marketing, het is eigenlijk helemaal niet echt relevant. Het gaat om het resultaat. Uh, nog een paar andere ideeën die ik je wilde geven. Uh, dus iets van certificatie. We weten dat uh, mensen nu waarschijnlijk een andere carrières zoeken ook. Dus veel mensen uh, zullen daar aan toe zijn of, of ze passen niet meer in het bedrijf, ze zullen misschien ontslagen worden, dat, dat heb ik ook al gehoord. En uh, en door ja, grote veranderingen in de, in je eigen leven, maar misschien ook in de samenleving, zijn mensen vaak toe aan, aan willen ze gewoon veranderen, willen ze hun carrière veranderen. En, uh, en dus iets van certificatie. Veel mensen willen voor zichzelf beginnen, dat weet ik gewoon zeker. Dan willen mensen veel meer uh, hun eigen autonomie gaan kiezen. Dan uh, zoals certificatie. Hè, als jij een expertise hebt. Ga dat aanbieden dat mensen daar hun eigen carrière in kunnen hebben of een eigen bedrijf in kunnen hebben. En ik denk dat het een heel erg passend idee kan zijn voor jou, om dat te doen. Ik zou uh, ook zeggen van nou, maak iets high end, en, uh, Want dat kan nu juist voor de high-end klant nou, heel erg aantrekkelijk zijn als het grote waarde levert. Um, nou, het biedt iets aan dat mensen heel veel werk en soros uh, van ze wegneemt. En dus ik, ik wil zelf gewoon. Uh, nou, ik heb mijn Amerikaanse ads helemaal uitbesteed. Ik deed vroeger zelf mijn ads, of, of ik liet dat uh, mijn VA doen, maar ik denk nu ga, we gaan we gewoon helemaal een bureau erop uh, zetten. Uh, en dat zijn dingen. Ik, ik ben zelf eigenlijk aan, aan het investeren. Dus dat uh, doen andere mensen ook. En, uh, en bied daar voor iets aan dat, dat je zorg van ze wegneemt. Of een, iets wat ze zelf vervelend vinden om te doen. Um, nou, dat zijn allemaal ideeën die, die je nu kan, kunt gaan doen. Misschien zijn ze voor jou relevant, misschien niet. Maar kijk maar even naar. En dus ik, ik zou eigenlijk nu jullie vraag willen stellen. Wat kunnen jullie aanbieden? Wat echt fantastisch is, waar je je verlangen mee realiseert. Zelf volledig tot je recht komt. Maar ook wat uh, het beste is voor de high-end klant, die het snel kan verzilveren. Hij moet snel de toegevoegde waarden uh, kunnen verzilveren die jij biedt. Dat is heel erg belangrijk. Um, ja, dus er zijn een paar mindsets nodig die ik jullie wil meegeven hierover. Dus dat, uh, laat los dat dingen geen geld mogen kosten. Nou, dat zie ik gewoon. Er zijn mensen... Ik kreeg net een leuke reactie op LinkedIn van iemand die zei, nou moet helemaal niet met geld bezig zijn nu, maar waarom niet? Hè? De bakker vraagt ook nog steeds geld. En ik, ik geloof dus dat je ja, mensen juist helpt door iets aan ze te verkopen. Want als je een investering vraagt, dan gaan ze het eruit halen. Dan gaan ze het echt doen. Vergelijk dat met iets wat je gratis geeft. Dat kunnen mensen gewoon links laten liggen. Ze hoeven het niet terug te verdienen. Hè? Dus dan, dan geef je eigenlijk niks. Je geeft pas wat als je echt mensen het resultaat laat halen wat je belooft. En, en dat doe je door een goede prijs te vragen. En dus denk niet, een lage prijs of, of helemaal geen prijs gaat het verschil maken voor klanten echt niet. Ik zou zeggen, doe alles wat ik je nu uh, vertel he, vanuit kracht en vertrouwen. En dus uh, ga ervan uit dat er behoefte is aan jouw talenten juist op dit moment... En dat juist in deze periode mensen meer dan ooit hulp nodig hebben bij van alles. En dat jij daar iets in kunt doen en dat je dus heel veel kunt betekenen. En vertrouw daarop. En dat is een, wees wendbaar. Voor, voor ondernemerschap is altijd het belangrijkste geweest de houding die je hebt. Hoe ga je om met dingen? Dus nog belangrijker dan, wat doe je precies? En is, hoe ga je ermee om? En, en ga gewoon denken, okay. vraag aan klant, wat, wat, zou jou, wat, zou jou, wat zou het voor jou een no-brainer maken? Wat zou jij willen? Vraag het gewoon. Wat nog steeds super belangrijk is, is hele goede marketing. Dus, uh, en, en dan gaat het echt om de taal. Want ik, ik zag al allerlei dingen langskomen, denk ik, oh jeetje, mensen vergeten hun marketingtaal. En, even kijken. Ja, ja. Um, dus ze gaan gericht zijn op het proces. En dus dan, dan zegt ze: ik help je met WordPress-website. Uh, maar uh, het, het gaat om het resultaat, nog steeds. Um, ook als je massages doet. <laughs> het gaat om het resultaat. En, en dat blijf je altijd benaderen in, in je marketing. En dus praten in baten, noem dat. Nooit vergeten, blijf belangrijk. Denk nooit dat jouw proces op zichzelf interessant is. Voor mensen maar wat is de unieke waarde die je toevoegt die een hele bijzondere waarde geeft hè? dus voor mensen um, nou belangrijker dan ooit is ook om heel goed te kunnen verkopen en dus dat je niet uh, hoeft te zeggen nou um, het ze allemaal niet maar dat het eigenlijk aan je eigen vaardigheden lag want verkopen is is natuurlijk belangrijker dan ooit en, en ik heb zoiets van als je succesvol wil zijn, moet je investeren in die vaardigheden om succesvol te zijn. Want dan maak je jezelf klaar ervoor dat die klanten ook echt kunnen komen. De beste klanten. Als jij ermee begint, en op een gegeven moment, dan spreek je met die klant. En dan kan je hem binnenhalen. Gewoon omdat je hele goede vaardigheden hebt. Maar als jij dacht, van, het werkt allemaal niet. Mensen ja, kopen niet. En of mensen willen zulke prijzen niet. Of binnen wat. Je gaat ook niet investeren erin. Dan, ja, dan krijg je gewoon wat je bedacht hebt je krijgt heel mindset die wordt uiteindelijk dan bewaarheid Maar als je zoiets hebt ik wil gaan naar dat naar dat naar dat resultaat wat ik heel graag wil en daar investeer ik in dan ga je het op een gegeven moment ook krijgen en dat, dat is gewoon een, een bijbelse wet het is van, als je als een boer wil oogsten dan zal die eerst moeten zaaien en en zaaien moet hij met vaardigheden doen en met de beste zaad Dus dat is een investering die die moet doen en, en dan krijgt hij op een gegeven moment die oogst. Maar als hij zoiets heeft, nou ik wil wel oogsten, maar niet zaaien. Dan gaat het niet gebeuren. Dan gaat het nooit gebeuren. En Dat, dat heeft niks met mij te maken. Het heeft ook niet mee te maken dat, dat je in mij moet investeren. Maar het is gewoon een bijbelse, universele waarheid. Waar je eigenlijk niet omheen kunt. Nooit niet. Zelfs als je een lot in de loterij wil winnen, moet je een lot kopen. He, zo, zo zit het. Um, dus blijven investeren is belangrijk, want daar druk je ook vertrouwen mee uit. Doe alles waarmee je vertrouwen uitdrukt. Dus zorg dat je de kleding hebt van iemand die heel goed doet in deze periode. Zorg dat je de contacten aangaat met iemand die overtuigd is dat het gaat lukken en dat ze succesvol kan zijn. Dus leef alsof je succesvol bent het is heel erg belangrijk, ook in deze periode. En uh, maak een lijst van, van 20 mensen die je kunt benaderen met jouw idee, wat jij nu hebt. en ga kijken hoe je ze iets jouw ding kunt verkopen. dus een heel simpel, uh, een chatje of zoiets. Um, ja, en ga geven wat je wil krijgen. Dat is ook nog zo'n belangrijke wet. Dus als jij uh, meer klanten wil, zorg dat je zelf ook... Klant blijft bij mensen. Help mensen met ideeën. Geef ze goede uh, uh, referenties door of doorverwijzingen naar anderen. Uh, help ze als je zelf een lijst hebt om andere mensen te promoten. En uh, nou, doe wat, wat jij zelf ook wil krijgen. En verwacht niet, hè? dus als je zelf al die dingen niet doet, dat andere mensen het wel zullen doen. Want zo werkt het niet. Ja. Um, nou, ik had een paar casussen ook uh, die ik wilde bespreken. En um, ja, zijn hier vragen over? Even kijken of dat mogelijk is om, om dat te zien. Oh yeah. ja. Ja, Zoom, Zoom is natuurlijk hartstikke goed, maar ik heb nu even voor Facebook Live gekozen. Uh, yes, yes, hi. hi. <laughs> zijn hier op dit moment. Vragen over. Oh, misschien kijk ik verkeerd om het naar boven of zo. Nou, ik weet het niet. Non-tangible result. <laughs> niet tastbare resultaten. Ik weet niet waarom dat belangrijk is. Oké, okay, Monique hebt een vraag. Stel maar. Kijk, even na. 75% is optimisme, klopt. En... Nou, Monique, ik zie het wel zo meteen. Ik ga wel even naar de vragen die ik zelf heb voorbereid, want die zag ik gisteren langs komen. En ik weet niet of Carina... Er is Carina van Reven. Dan ga ik even de vraag van... Carina beantwoorden. Nou, ik ken haar, want ze is mijn klant geweest. Maar ze zegt: uh, Ik overweeg mijn online programma en dan zonder persoonlijke begeleiding aan te bieden. En ze werkt uh, in de financiële uh, wereld. Ze biedt financiële programma's. En, en dus dan een online programma. En nou ja, en dan leren die mensen ook eens een keer online werken kennen. Allemaal heel leuk, maar ik is. Online zeker, het is een goed idee om dingen online aan te bieden. En dat is gewoon heel, heel erg slim en je bespaart heel veel tijd. En mensen leren heel erg goed online. En, en je kunt heel erg gefocust zijn op zo'n sessie. In een coachingsgesprek bijvoorbeeld. Je wordt niet afgeleid door mensen die aan de deur staan. Hoewel natuurlijk andere afleidingen kunnen zijn online, dat snap ik ook wel. Maar je moet mensen vragen om daarop te focussen. En. En je komt eigenlijk tot de kern waar het om gaat. En uh, wat mensen echt helpt het resultaat te halen. Ik denk dat heel veel coaching, heel veel gesprekken, heel veel trainingen die offline zijn. voor 75% uh, ja, zinloos zijn eigenlijk. Omdat ze niet gaan om wat de klant echt het beste helpt. en wat die echt helpt om het resultaat te halen. En dat heb je met online veel meer. Als je het goed doet, tenminste. Um, dus ik zou zeggen, Carina. Uh, maak een programma voor, uh, misschien een certificatieprogramma, is dat voor jou echt nu het juiste moment. Uh, dat, dat je andere professions opleidt in jouw methode. En doe het voor het grootste deel online, als we straks weer samen kunnen komen. Dan zullen we ongetwijfeld bijeenkomsten volgen. En, en ja, dat is ook heel leuk natuurlijk. Maar het grootste gedeelte kun je online doen. Ik, ik werk al 16 jaar zo en ik, en ik heb uh, heel veel vrijheid. Om nou, op dit moment dan wat minder, maar um, om een leven te leiden zoals ik wil, omdat je niet altijd overal naartoe moet, wat heel erg fijn is. Um, even kijken. Onne was er ook. Ik, ik weet niet of hij er nu bij is, maar ik kijk wel even. Uh, dus hij heeft een service waarmee hij WordPress-platform aanbiedt waarop ze hun online producten winkel en ticketverkoop kunnen stallen ik coach mijn klanten in het proces en ontwerp concrete websites en de online materialen voor hen nou het zegt het lijkt wel of de ondernemers nu minder bereid zijn om te investeren en ze voornamelijk korte termijn stappen zetten en dus maar ik denk ook ook bij ondernemers één er een van uh, hoe vertel je je verhaal Waardoor mensen zoiets hebben ook. Je moet het nu doen. Want als je focust op, op platform maken en, en dat, uh, dat je het voor ze ontwerpt. Op, op zich is dat heel erg interessant dat je dat doet, hè? want dat doet niet iedereen. En Het is fijn als, je, als, als jij die kennis hebt. Maar als je ondernemers echt wil helpen, zou ik zeggen: van maak een, een, een webwinkel of ik weet niet wat, het is, een online producten, een winkelproducten, uh, waarbij je. Uh, Hele hoge conversie hebt. Ze het resultaat centraal. En je zou bijvoorbeeld nu kunnen naar winkels kunnen gaan. En zeggen van oké okay, ik ga jouw winkel nu online zetten. En met een enorm hoge conversie. Zodat je heel snel daar je inkomstenbron mee kunt hebben. En dus, dus geef de waarde aan. En proces is minder belangrijk. Ik denk dat er heel veel vraag kan zijn naar jouw dienst op dit moment juist. Omdat iedereen online wil gaan. Ik kan me niet voorstellen dat het niet zal werken. En, en wat belangrijk is, is dat je zichtbaar wordt voor, die, voor de juiste klant die hierin wil investeren. Um, even kijken. Dan had ik de vraag van uh, Hanneke. Wie verringt? Die zegt, ik ben loopbaancoach en ik denk dat iedereen nu online producten gaat maken. En dus nu allemaal online gestresste producten gaan maken, lijkt me helemaal niet zo'n goede oplossing. Straks willen mensen toch weer één op één fysiek. Dat is ook zo, dat is ook zo natuurlijk. En ik denk dat het niet slim is om nu helemaal online te gaan en uh, laagprijs producten te maken. Want er zijn enorme vaardigheden nodig om online te werken. En dat, dat leer je niet zomaar even in een paar weken. Tenzij de mensen zijn die het allemaal van je over willen nemen. Hm? Dat is op zich uh, ook mogelijk. Maar uh, ik zou zeggen, blijf gewoon goede prijzen vragen en bied hoge waarde. En mensen willen ook nu investeren in hun loopbaan. Ga er maar vanuit. Ja, uh, ja, ja in principe kun je deze video gewoon terugkijken. Dat, uh, we gaan straks uh, posten. Graag gedaan, Orne. Ja, uh, ja op een tandartspraktijk natuurlijk. Ja, ja oh, dat is heel veel... Kansen voor tandenspraktijken. Ook nu, mensen willen nog steeds goede tanden. <lacht> Neem maar van me aan. Ook mooie tanden. Ja, um, ja, en, oh ja en Esther Oudenaar zei van. Nou, hoe voorkom ik dat ik het nu heel wanhopig overkom en hijgerig? Maar ik zou zeggen: ja, het gaat inderdaad om vertrouwen. En vanuit eigen creatiekracht. Bedenk gewoon zelf wat je wil, benader daar mensen mee. Doe je eigen voorstel, toon leiderschap. Zie wat er nodig is, wat, waar mensen omspringen. Help ze op de beste manier. Ga uit van je eigen verlangen. En uh, ga bidden. Dat doe ik ook. Dus, uh, dat kan ook heel goed helpen. Uh, als personal trainer is het lastig. Ja, ja nou, er is veel gratis, maar ik, ik ben zelf bij mijn personal trainer en is zeker niet gratis. En... en en dat kan ook een, een, ja, een hele nieuwe opening voor jij, jou zijn, Sandra, om juist high-end te gaan en, en het beste aan te bieden. En je kunt nog steeds één op één trainen met mensen. Ik train ook één op één. Dat is juist heel erg nu, denk ik, als ik over nadenk, heel erg slim. Want die groepstrainingen die worden allemaal gestopt. En, en dit zou echt zo'n moment kunnen zijn dat jij dit gaat aanbieden en, en dat het eigenlijk achteraf gezien de grote om een ommekeer was in jouw bedrijf waar je heel veel aan gehad hebt ja, team 6 zou ik gewoon met met zoom gaan coachen en uh, ja ja en op een andere manier gewoon op een andere manier en uh, er komen weer momenten dat ze weer samen kunnen komen maar je kunt ook met met zoom heel goed uh, een team coachen ik heb mensen dat doen Um, even kijken, kan ik nog iemand ergens mee helpen? Uh, Eén op één is lastig. Oh ja. Uh, yeah. ja, Kijk, ik heb morgen, morgen mijn training weer. Uh, of, of mijn trainer dan anderhalf meter van me gaat afstaan. Ja, waarom niet? Het is misschien wel lastig, maar het is niet onoverkomelijk lijkt me. Um, nou, ik, ik hoop van harte dat jullie helpt... Natuurlijk zijn jullie welkom om met mij ook in gesprek met mij, Monique, mijn collega, jullie eigen pivot te bespreken. Wat is voor jullie het plan wat nu heel erg slim kan zijn en waar je misschien al de hele tijd naar verlangde. En, en alleen al daarom gaat het zoveel voor je betekenen in deze periode. Het schroom niet om uh, gesprekken. Ja, mensen willen nog steeds af, afslanken. <laughs> Absoluut. Ja, juist nu. Dus nu denk ik, ja. Um, dus meld je aan voor een gesprek met ons. En uh, dat kan gewoon via mail info at Ik zal straks wel even erbij zetten. En uh, we bespreken heel graag jouw plan. Het uh, kan zijn dus dat je dat, uh, misschien wel een plan bedenkt, maar dat het door onze adviezen gewoon veel beter plan wordt. En veel uh, beter gaat aansluiten bij wat klanten willen help je om te marketen we helpen om te verkopen en wat wat echt wat super is want ik had dus uh, ik heb een business coach als klant en en zij zei ja gewoon met mijn, mijn klanten uh, kan ik nu juist eigenlijk heel goed helpen en, en ik zei tegen haar dat is toch fantastisch dat jouw klanten nu eigenlijk een hele goede business coach hebben want dan kunnen ze mooi, het is echt bemoedigd om, het, om gewoon met volle moed verder te gaan en juist heel slim te zijn nu en en dat is gewoon fijn. Hè? Dus, en in, blijf gewoon investeren. Stop er niet mee. Ik ben zelf eigenlijk aan eens door allerlei investeringen aan het doen. Omdat ik gewoon weet waar ik naartoe wil. En, uh, en dan gaat het ook lukken. Gewoon door te doen. En niet te denken dat het niet lukt. Dat heeft nog nooit iemand geholpen. En maar, maar laat je begeleiden. Uh, ja. ja. Nou goed, ik, ik hoop... Er zijn nog heel veel vragen, maar ik kan niet, helaas niet overal op ingaan. En nou, ik hoop dat het jullie helpt, en dat is helemaal de bedoeling. Dat is helemaal de bedoeling. Oké, okay. dankjewel allemaal.